Laat ons stil zijn en ons openen voor de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, de verbinding tussen hemel en aarde. We openen ons hart, zodat we de stem kunnen horen die voortdurend in ons innerlijk klinkt. We maken ruimte diep in ons voor het licht van onze ziel, opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen. Het al aanwezige licht van de ene ontwaakt in ons de liefde, die ons optilt boven alle onderscheid en verschil dat ons onderling verdeelt. In het licht van de ene ervaren we de diepe vrede die ons allen verenigt in het liefdevolle en volmaakte Zijn. Ah.